Een hele goede paas, zondagmorgen. Welkom bij de Stofjes. Eitjes gehaald voor zomerdee. Het is wel uh, een beetje nodig. Gisteravond uh, leuk feest, of gisteravond. Gisteravond, middagavond avond, naar de voetbalwedstrijd. een feestje gehad. Aansluitend naar, uh, naar het voetballen. was leuk georganiseerd, het is gezellig, natuurlijk, mooi weer. is altijd goed. Alleen ja, zo'n zondagmorgen dan weer. Het ging op zich als ik dan de, de, uiteindelijk de tijden of de tijd bekijk die ik heb gelopen, is het nog zeker niet zo slecht. Um, maar uh, poeh, ik heb het wel even moeten trekken. ging niet uh, ging niet uh, heel gemakkelijk. Maar goed, uh, geeft niet, moet, uh, moet kunnen. Oh, uh, weer vals licht. Pak je dit? Oh, dat het. oh dat maakt het niet zo uit. Nou ja, uh, in ieder geval uh, het was uh, het was wel weer lekker. Ik bedoel, toch wel weer gegaan, toch wel weer uh, lekker in het bos geweest. Het was een goede temperatuur. Ik, uh, een korte moutje. Ik heb wel een uh, thermootje eronder aan. Kijk hier, dat is gewoon een, uh, een hent thermo eronder aan, voor het geval dat het toch net iets te fris was. Maar het was goed te doen. Het was echt lekker. En uh, nou, zoals ik al zei, uh, vandaag paas zondag. Laat ik een uh, thuis een paasbrunch maken. Als oudste dochter die, die had een plan uh, gemaakt om, uh, om een brunch uh, te doen. Dus ja, ik ben benieuwd. Wat ik, neem. ik moest alleen even wat eitjes meenemen en daar uh, ja, gaan we van genieten. Maar dan de rest van de dag gaan we er niet. Uh, kijk maar eventjes. het is wel erg mooi weer. Misschien dat ik uh, afhankelijk van wat er gedaan wordt. Misschien dat ik wel even de motor pakken even rondje rij. Oh, dat vind ik zo jammer. Ik net die, die weerspiegelingen van, van de zon in, uh, in mijn beeld gehad. Dat zei hij zo. Zo meteen draait je de zijkant weg. dus is de nadeel van... Met de filmen. Die, die, die vind ik die zonnevelders. Ja, die heeft die wel, maar dan moet je dat instellen. Uh, de, de, de, de, de, ja, niet dat ik dat niet kan. Maar. Ik vind het een beetje lastig om dat nou te, nou te hebben. Maar ah, goed, maakt niet uit. Uh, het blijft toch een zonnemorgen, het is een beetje van alles apart. Uh, nogmaals, gisteren feestje gehad. Vandaag vrij met voetballen en morgen weer voetballen tegen Corion uit. Dus het is lekker uh, dichtbij. Hoefelijk het dan niet uh, helemaal uh, op tweede paas naar, uh, naar bijvoorbeeld in Halsteren of in, uh, in Minor of weet ik het wat, Zuid-Limburg. Dus uh, daar hebben we dan ook wel een beetje mazzel mee. Dat we dan morgen een wedstrijd dichtbij hebben. Twee uur. Ik ben benieuwd. We hebben een beetje een... We zijn net als gisteren tegen maar toch een, een soort revanche gevoeld. Daar thuis hadden we verloren. Ja, ze waren beter. Op dat moment Wij waren gewoon niet in ons. In ons doen. Ja, en gisteren hebben we thuis uiteindelijk een gelijkspel eruit gesleept. Met 10 man, dan redelijk vroeg met, uh, met, uh, met z'n tienen te staan, helaas. Maar uh, en als dan uiteindelijk in de wedstrijd ook nog de, de mogelijkheid bestaat dat je 4-3 kan maken, ja, dan uh, doe je het dan uiteindelijk tegen OEC die dan op dit moment volgens mij tweede staat. Dan doe je het gewoon niet slecht. Doe het gewoon goed met je groep. We hebben dit jaar een beetje een wat van de groep, regelmatig wat blesseerden die dan. Ja, Hier kan het wel naar die. Ja, en dan blijft er zo een beetje mee heen kloten. Om het zo maar te zeggen. Je kan, je kan er niet vast met je, met je basis altijd blijven spelen. Dat je daar um, ja, uh, gewoon uh, iets goeds op de mat neer kan leggen. Dat doe je er wel. Maar het team zelf is, uh, is gewoon, uh, gewoon een leuk team. Diezelfde team, jong. Er uh, zitten wat jongelui bij zijn ook wat jongens van, uh, van, uh, van junioren. Van de A en er 1, zijn uh, die, die, die, willen, die even willen, willen aanhaken. Dus ja, voor de, voor de toekomst uh, is het ook wel, uh, wel lekker. Maar goed, uh, ik ben thuis. We gaan uh, eitjes doen. En dan een uh, douchen brunje. En dan uh, lekker paarse vieren. Ik zou in ieder geval zeggen, tot uh, volgende week zondag. Dan gaan we natuurlijk weer gewoon normale loopje doen. Hoop ik. Zonder al te veel moeite. En dan zie ik jullie volgende week zondag weer. Ik zou zeggen, heb je de leuke gevonden? duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie je jullie volgende week zondag weer terug. Ik zou zeggen, ciao.